Ja, van harte welkom allemaal hier bij de Vrij Mie Bo Weemijn In een bonte verzameling van spellen waar ik jullie in mee ga nemen. Onder andere... Bingo met Ringo! Spotje item, wat staat daar? Slakker Welk slakje denk je dat als eerste de buitenste ring gaat halen? Oh, ja, wel! Wat kost dat? Wat kost dat? Nou, jullie zien een uh, prachtige uh, stelluis met verschillende boodschappen erop. Wat ik van jullie wil weten is, wat kost dat? Nou, kun je zeggen, het was niet goedkoop. Ja, met uh, Roy. Hé, hey Roy, wat zie je er lekker uit, jongen? Oh, joh, joh, joh. Want we hebben, we hebben een winnaar. We hebben een winnaar. Het is de rode. Het is rode Rojda. Hermiens handige handjes. Ik ga even in de spraystand staan. Wat uh, voelen de handjes van Hermien? Dat groot Ze En we allemaal binnengeklaan. heeft het geraden? Het is een peelsieschap. Gaat dit team straks thuis krijgen de echte boven sokken of de Vrijmy boven sleutelhanger? Het volgende spel, wat staat daar? Wat staat er? Het is niet te doen dat mijn disco Wat moet er? Bas en Co en zijn hele team winnen. Kies je voor de muts of voor de zonnebril? Ik kies voor de zonnebril. Ja! Wow, schattig en verdacht. Dank jullie wel en knal hem lekker in die zomervakantie!